Zo, daar gaan we weer. Dit, uh, dit wordt wel uh, weer wat hoor. Jong, jongen, een van de corifeeën van uh, DVS. Maar ik heb natuurlijk eigenlijk alleen maar corifeeën gehad. Uh, en uh, ja, <laughs> echt uh, voetballers die je uh, nooit meer uh, van je leven vergeet. En uh, dat is wel uh, sowieso uh, genieten geweest. Maar uh, met deze, dat uh, wordt ook wat hoor. Heel lang, hè? Met een verwoestend schot in zijn linkerpoot. Dat weet ik nog wel. Kiek, Kiek. daar zou je hem hebben. Hey, hey. Met de stok. Ah, oh, dan weet je wel over wie ik het heb. Kijk eens, dat is hem. <lacht> hey. Jan, met zijn, verwoest, met zijn verwoestende linker. <lacht> ja, ja. Ja, ja. ja, zo is het. Ja, zeker. Je mag hem nog wel iets naar achteren doen hoor, als je... Hey, wat, ja, ik heb ja, Zo zie je? prima, zo zit het eens. prima. Lekker, hè? Ja. Mooi. Goed. Nou, nou. nou daar gaan we, hoor. Hey. Een stukje hier. Ja. Ermelo en omgeving. Zo. <laughs> Oké, okay. ben je het nou al aan het opnemen of zo? Ja. Absoluut. Oh. Ja, zeker. Alles... Oh, is dat de camera, dit? Ja. Oh. Dat noemen ze een GoPro. Oh. Ja, dat is een mooi dingetje, hè? Ja, mooi zeg. Die, die kun je ook uh, met skiën, weet je wel, op je kop zetten. Ja. En, dan, uh, en, en ja, dan zie je zo de omgeving. En, uh, en, en, en, en voor je, skiers voor je. Ja, die heb ik natuurlijk menigmaal op mijn voorhoofd gehad. En dan ging ik al die skiers weer voorbij, weet je wel. GELACH <laughs> <laughs> oh, uh, je. Ik begrijp gewoon oh god, ja. ja, ja. Laat dat maar doen. Ik, he ja. ik heb hem eigenlijk nooit dom wat he. of nooit. Dan ja. zeggen die kleinkinderen: opa, je hebt dat ding niet voor. Ja. En jij bent ook onderwijzer geweest of, ja. in, die, in die toestanden. Ja. En jij weet ook wel hoe het hoort, hè? He? Ja. ja, precies. Ja, ik, ben, ik ben het ook wel eens vergeten hoor. Een van de eerste opnames was ook: weet je, oeh, wat word ik nou? Ja. Ja, prachtig. Ja, en het staat op de gevoelige plaat, weet je wel, dus de politie kan het zo nakijken. Ja, zo is het. Voor je het weet heb je hem bekeurd Ja, het is zo hoor. Jan, bijna 80. Ja. Zo de ballen zeg. Oh man, wat een leeftijd hij Ja, dat is wat Je bent van 1943. 1943, 9 juli 1943. Oorlogskindje. Ja, precies. Kenijter. En je bent geboren in Ermelo? Ermelo, ja. Ja? ja precies. Je bent een echte Ermelo. Ik ben een echte maar Mijn vader die kwam uit Vlaringen. En Maar ik ben echt En mijn moeder was ook een echte Ermelo. Die was op de boerderij geboren. Ja. In een, die heette van, van de familie Toes. Die woonde daar achter Veldwijk. Ja. Daar bij dik bronshond. Weet je wel. Als je daar. Waar nou Aalt van de Meen woont, daarachter. Ja. Die boerderij. Waar ja. Die, die bronshond. Daar heb ik gewoon. Mijn moeder gewoond vroeger. Ja. En mijn moeder die is, uh, die, en toen is mijn vader vanuit Vlaardingen naar Harderwijk gegaan. De slagerij begon op het Kerkplein, ja. tegenover de kerk, ja. waar vroeger die Chinees zat. Weet je wel? Dat ja? tegenover het kerkplein. En die is daar toen een slagerijtje begonnen. En die gingen toen venten met de, de, langs de deur heen met een man vlees. En toen kwam die daar bij de boerderij. En mijn moeder was een hele knappe vrouw. Mooi zwart haar, een donker haar, mooie ogen. Ja. En die kwam, bij. mijn vader was nogal al een beetje kortachtig. En, weet dat. en die zag die vrouw, die werd in één keer. Think, tjoo, wat is dat een mooie vrouw, zeg. Ja, dus je en, lijkt wel een beetje op je moeder ook. Ja, precies. Oh. <laughs> ja. Ja. Dus nee, maar dat is zo, daar ben ik trots op hoor. Ja, ja en, mooi. En, dat, dat is gewoon zo. Nee. En dan heb je ook nog een mooie vrouw getrouwd? Ja, precies. Hè? Wat verdorie. Wat jij nou zegt. Je ja. hebt nou net ontmoet, je kent er ook wel. <laughs> ja zeker. Die schippertjes. Ja. Paasschipper, die was een onderwijzer, dat was timmerman. Ja. Die was koster. En die was verzekering. Die man die heeft eigenlijk, eigenlijk al niet hard gewerkt. Negen kinderen. Ja. Negen kinderen, zeven meiden. Ja. En twee jongens, Jaap Schipper en Gijs Schipper. Ja. En toen ik daar kwam, voor het eerst. Ja. En, uh, ik vergeet het nooit meer en dan heb ik, heb ik het nog wel vaak over, als we een familiedag hebben of een of ander. En zeg, Toen ik daar kwam bij een paar schippen voor het eerst, hij zegt Jan, hij komt mij wel, hij zegt Jan, jij hebt de beste. Ja! He? Zei die andere meiden, dus dat is de, jij hebt de beste ertussen uitgehaald, zei ik. hij, zeg, maar daarom kom ik ook hier. Ja, ja, ja, ja. prachtig, prachtig, prachtig. Zei, die meiden waren altijd jaloers ja. en Gerry die kon heel goed met de vader. En Als er wat was, was problemen die meiden, ja. dan kwam hij bij bij Gerry praten zeg je, ja wat denk je ervan, weet je wel? Ja ja. En die man nou, die eerlijk waar heb ik altijd. En dus als dat als was ik... ook een beetje zijn liefje zeg ik precies. maar. Precies, ja. Dat en ik, hij, ik was eigenlijk ook eh, van de, de zware, ook een van de beste. Ja ja. Maar Betsy was ook wel een leuke. Betsy, vriendin ja, van Gilda. Ja precies. Ja. Van dat mijn was vrouw. ook zo. Ja. Dat klopt. Ja, dat komt allemaal bij elkaar. Weet en, maar joh. dan kwam een paar schippen, altijd: joh, als er als moeilijkheden waren in de familie. en dan kwam hij praten met Gerry. en zei: ja, wat denk jij ervan? Wat je wel? Ja, ja. <laughs> nou dat altijd, Maar dan, als het er een verjaardag was, dan zei ik van. nou dan had ik een toespraakje. en dan zei ik: van... ja, moest luisteren. Ik kwam, Oh, begint hij weer, begint hij weer. Oh, dat willen we heel niet aanhoren. Deze de, de de oren dicht. Die meiden ook, waar is nog jaloers ook? Waarom nog jaloers <laughs> ook? Ja, prachtig. Echt maar. Prachtig. Hey, en... Uh... Ja, altijd in het vlees gezeten en daarom ben je natuurlijk zo oud geworden ook. <laughs> nee, ja, nou, dat zal ik jou vertellen. Ik, ik was toen op school, dat is eigenlijk hetzelfde gelopen zoals met Richard nou met de zaak. Ja. Uh, ik, uh, ik was eigenlijk helemaal niet verplan om slager te worden. Ja. Ik, uh, met, met, met onze buurman, Buurman Vlijm, Jan Vlijm zijn vader, ja. die werkte op het ziekenhuis, die was Timmerman. En die deed allerlei klusjes bij ons. En ik denk, joh, dat is mooi, dat is een timmerman En een mooi zomerhuisje in elkaar zetten en weet ik wat allemaal. Dus, ik, maar ik had ook altijd een beetje de pest aan de winkel. Dat was altijd schoonmaken en, uh, ja. altijd, en het was, ik kneep hem er altijd tussenuit. Ja. En als ik dan voetballen moest, dan was ik al weg. En dan zei mijn vader: er was de winkel zaterdag tot zes uur open. Ja. En. En, en dan moesten we nog schoonmaken s'avonds. Ja. negen uur was hij klaar. En dan begon paar al het geld te tellen. Zat hij aan de tafel. Kleine geld, alles tellen. Ja. En maar ik denk, ja, ik moet niet voor negen uur thuis. Want ik had met mijn broers, met thuis en met Giel. Ik had ook vier broers, dat ook allemaal in het vlees. Ja. En ze zei, die klootzak, die Jan, die is altijd weg. Altijd voetballen en altijd weg. Noodwerken. Nou, dus dat was allemaal eh, niet zo prettig onder elkaar. Ja, maar prettig. Je, je, hebt wel, je hebt wel gelijk, want, want Freddy, die, waar ik mee ja, in de A-junioren ja, zat, ja, weet je wel? Ja, ja. ja, die heeft van zijn vader gewoon geen kans gekregen nee. om, om zich uh, echt uh, te ontwikkelen. Die, ja. moest, die moest maar precies. Die in de zaak, weet je wel. Precies. Maar dit, dat vond ik wel jammer, hoor. Ja, en die, oh, maar die, die was man. eigenlijk, eh, die, die, die oude koopman, was, die, die, die was een lastig mannetje. Ik vond ook geen prettige man, hoor, dat mag ik niet zeggen, nee, maar nee. dat was zo, ja. om mee om te gaan. Ja, ja. Als wij zaken, als we slagers bij elkaar waren, hij was altijd dat, ja, dit en dat, weet zwart je wel, wit, op Zwart-wit. Ja, zwart ja, precies. Wit, ja. En als we met Kees goed en met de oude Goeds bij elkaar zaten en de koopman erbij, dan was je klaar. Dan kreeg je, je Sheldon er ook nog van hem, weet je, want hij wist het, weet je wel? Ja, ja. En zulke dingen, ja. Maar dat was bij ons thuis ook zo, want als ik ging voetballen. Ja. zaterdag, middags, toen waren er nog geen supermarkten, hè? En dan was het altijd hartstikke druk in mijn de, ja, de hele dag stond de, de, de, de winkel nog. Ik, ik, ik, ik heb dat ook nog in de rij gestaan. Verdomd bij jou. zich. Ja. En dan dacht ik, jongen, jongen, jongen, jongen. En dat zei mijn vader: toen was ik al getrouwd met Gerry. Ja. En ik, toen was ik in de twintig. En toen zegt hij: je gaat vanmiddag niet weg, hè? Maar. Uh, dan mocht ik ook wel eens iets later komen, dan moesten we om half drie voetballen en, en dan en zeg maar een uur voor die tijd te ja. Dan ging ik iets later en, en, en dan hield ik mijn witte jas aan en zei pa, het was zo druk in de winkel, er stond pion erin. En je gaat niet weg. <laughs> ik zei nee, maar ik had mijn fiets al om het hoekje bij Jaars dat ik bij Jan van Maassen weggezet. Ja. En dan, uh, dan zette ik hem daar, en die tast er ook al bij. Ja. En dan deed ik net of ik iets moest schoonmaken al, met de witte jas aan. En dan vloog ik zo om het hoekje heen, op de fiets. En weg. Ja. En dan kwam, dan kwam mijn vader, die kwam bij Gerry thuis zei waar is Jan Ja, dat weet ik niet, zegt Gerry <laughs> Die was gewoon bang voor die ouwe. Die, Wat, zegt die, hij, hij mocht helemaal niet weg. <laughs> oh. Maar dan was ik weg, toen was ja. ik aan het voetballen, ja. weet je wel? ja En, en, en dan kwam maar ik zat samen... zat je toen al in het eerste, of niet? Ja, ook ja. al. Ja, ja god. Ja, toen ja. woonde ik aan de Liege Cossetstraat. Ja. Ja. En die oude die kwam zo naar de Liege Cossetstraat en zei waar is Jan <laughs> was ik er niet. En Geddy was heel zenuwachtig ervan. Ja. Nou, u en hey, de mogen helemaal niet weg. Dan kwam ik s'avonds, keek nog een schop onder mijn reet ook. Als ik tijd kwam, een uur of negen. Weet je dat? Ja, dat is. Ook... Wat, een, wat een andere tijd. Hè. Ja, joh. Jongen, jongen, jongen. Dat was toch niet normaal meer? Nu is het een voorbereiding. Die duurt gewoon uren. Ja. Hè? Ja? Die moet. Die moet. Die ja, al wel, uh, wel drie uur van tevoren aanwezig zijn. Ja, precies. Hè? Maar was toen die tijd niet? Wedstrijdbespreking, warming-up, ja. ja. hele bliksemse boel. Ja. Hey, uh, 1953 ben jij... Uh, ja, uh, 43 uh, geboren en 53 ben ik... God, ik heb vergeten dat kaartje mee te nemen. Dat gele kaartje een geschreven kaartje. Ja. Heb ik nog thuis liggen. Ja. 19, drie, uh, 1953 ben ik lid geworden. En dat is nou... Uh, in, in, in augustus is dat al 70 jaar geleden. Ja. Dus... Uh, uh, toen was ik 10 jaar. God. En wat had je toen voor elftal te spelen? Bij je hamster daar. Een paar Oude er weg, hè? Ja, He? oude Nijkerken ik ja, toch. Ja, ja. ja. En dan waren je maar een paar senioren al, een paar junioren al, een paar. Hoe heet het? Was verder helemaal niks. Was helemaal verder helemaal geen elftal als en is wat. En, en een eerste en een tweede. Ja. En, en, en een paar jeugdelftallen. Ja. ja. Dat was na de, uiteindelijk in 1903 was het na de oorlog tien jaar na de oorlog. Ja. Was er uit nog niks? Hij hey, noemt ze een paar namen toen, toen jij tien, tien jaar was. Bij, bij wie kwam je toen in het elftal? Ja, ik, dat weet je, ik, weet heb, je ik dat heb nog een foto liggen waar Kokkie op staat en Joop ja? Bakker en Kok. weet ja. ik wat allemaal, en Gijs Nimmerdor, Koekoek ook geloof ik nog, ja. Peter ja. uh, van Beek die Beter ook nog geloof ik. Ja. ik, heb nog een foto liggen daarvan. Ik heb er eigenlijk helemaal niet naar gekeken, omdat jij nou, ik ben me eigenlijk helemaal niet voorbereid ja, ik op heb, dingen Ik heb me wel voorbereid, weet je, ik heb een boek van 75 jaar, oh ja. BVS weet je al. Oh ja. En, de, en de, ik heb natuurlijk foto's ge, gekeken, ja, ja. gekeken ja. Waar, jij, waar jij dan op stond. Ja. Hoe, hoe lang heb je in het eerste... Uh, nou ik zal even tel, ik mocht eigenlijk... Toen ik toen, eh, ongeveer, eh, weet het toen, wij in, in 63 kampioen werden geloof ik. Wat wat die foto die er hangt met, ja. met, met het eerste wat je ja. in de business. Oh, Dan werd ik nog zo vreselijk goed ik was, wel, ik was 14, enorme fan. Ja. En toen werd ik kampioenman. Ja, en toen ja, speelden we. Toen ja. ja. ja. ja. was het hoofdveld er nog niet. De de, de ja. Want dat veld, daar ja. zijn we toen kampioen geworden. Ja, veld ja. En, je wel? veld 2 Ja, Ja, precies. Ja. Ja. En um, wat wil ik nou zeggen? Wat vroeg jij ook weer? Um, en... Hoe lang je in het eerste Oh ja, ja. ja. Nou, ik was geloof ik, toen als ik net getrouwd was, ik geloof 22 of zo, 23. Ja. En, maar het werd steeds heter onder mijn voeten. We kregen, ik kreeg uh, een beetje uh, woorden met mijn broers en uh, jij altijd weg en jij staat maar een beetje in de winkel en een beetje verkopen. En mm -hmm. verder doe je ook geen flikker, ja. uh, Uiteindelijk, en uh, mijn broer die, die, die, die, die. Kijk uit hoor. Ja. Die, die, mijn broer die. Uh, die slachtte altijd, die was altijd in de worstmakerij en, en, en ik stond altijd in de winkel. Ja. Nou ja, ik, ik, ik probeerde die vrouwen allemaal een beetje over te halen en, en te verkopen. <tie> <tie> en mij geloofde toen ik keihard <tie> <op, he. tie> Je kon wel redelijk met vrouwen overweg, ja. Over de weg. ja. <tie> en toen dacht toen, ik: toen, toen, Ja, maar dat, dat kan niet langer, joh. Je, toen ik op een gegeven moment, wedstrijd heb ik mijn enkel gebroken of weet ik wat. Ja. Ik zat zomers keiddruk. Ik, ik zat achter in de tuin, ik kon helemaal niks. Bij ons hadden we allemaal het zweet op de kop van het werken, s'avonds uh, nog doorwerken. We allemaal door die klootzak van, uh, van Jan die... die, die ik thuis. dacht altijd dat jij een keiharde werker was. Je? Ja, was ik ook. Ja, dat was je ook Maar al, ik he? ging overdag van werk werken, maar s'avonds wou ik ook mijn plezier hebben. Zaterdag was uh, heilig natuurlijk ja. voor jou. Nou, ja. en toen, toen zegt... Uh, en terecht, hè? Ja. Terecht. En toen zegt... Uh, hoe heet dat? Uh, mijn broer En dat moet afgelopen. En je, je bent nou onderhand getrouwd, en dan moet je een beetje wijs worden. Je moet hard voor de zaak hebben. Oh oh. En, en nee, dat was, oh oh ja. dat was gewoon zo. Dat was gewoon zo. Die, die, die werkte altijd en ik deed niks. Nou, ik stond de hele dag van morgen vroeg tot s'avonds laat in de winkel. En ik verkocht als de pest. En, en hun, ik zei: Jullie mogen alles klaarmaken en ik verkoop het wel. Ja. want <lacht> <lacht> ja. ja. Toen had je je bekken al wel op, op de goede plek zitten, of niet? Ja. ja. Tuurlijk. En als ik zei bijvoorbeeld. Ja. bijvoorbeeld Bijvoorbeeld, dat zegt een vrouw, die zei van nou, uh, ja, die moet een lekker biefstukje. Ja, maar jij moet hem afsnijden, Jan. Ik zet de kamp voor elkaar hoor. Yo. Hij lag er klaar. dus. Hey, hey, hey, toen de tijd had je nog een elftalcommissie hè? Ja, precies. Heb jij wel eens iemand van de elftalcommissie een biefstukje beloofd? Uh, als nee. jij in, het, uh, in, de, in de basis. Uh, nee, op, uh, ik, heb nee. Uit, ik heb ze wel uitgescholden. <laughs> maar ik kan me zo goed voorstellen ik, dat, je dat, dat je dat doet. Dat ik joh. heb me wel uitgescholden met even Nieveld en weet ik wie er allemaal in zit. Even Lubbers en weet ja, ik. Ja. In de hele elft zat het bij ja. huizen en dan moesten wij wachten dat de elf bekende. Ik zeg klootzak, hoe kan ik er nou niet instangen? <laughs> dat kun je het toch niet maken? Je bent een de beste voetballers. Ja. Kijk en dan zeg je: Oh, ja bo, bo, ja jongens, we moeten een keuze maken. Nou, dit en dat. Nou, dat was toen met die elftalcommissie. Ja. Nou, het, het is toch de... wat, hè? Dat het nog ja. ja. een elftalcommissie was. Ja, dat was tot, wat, hè? Totdat Bert Wouters er kwam en, ja. die, en die zei: Wat, elftalcommissie? Ik wie er. Ja, precies. Dat is toch ook logisch? Ja bent wel de laatste nog over gesproken. Man, jij was een hele goede en Een training gaf die jong geweldig. Je had de conditie in je barst en een intervaltraining, alles was echt geweldig. Ik heb hem ook meegemaakt, maar hij gaf ook trainen aan de a junior En die goos kon ook nog een balletje trappen, want we hebben toen dat in Velox gevoetbald. En hij deed altijd mee dat het partijtje. En af en toe, die geven af die bal Want ik pielde nog wel met de bal dat zat ik in hoeken hoek en in mijn kont erin en op een gegeven moment komt hij er aanrunnen. En je denkt, nou zal ik hem een trap voor de flikken geven, ik dacht hij. Maar ik, ik stapte net over en dan viel hij op zijn bek toen. En ja, echt waar, dus ik, geef hem die bal, geef hem. Maar er zat twee, drie mannen want ik had hem lang moeten geven. Ja. Wat waren jouw concurrenten Wij op de concurrenten. buitenplaats? Jacob vroeg op volgens mij? Nou, niet? nee, nee. ik, ik weet je hoe dat kwam. Die kwam later? Ja, nee, ik kwam uh, met... Uh, Wim van Leeuwen speelde ook in de eerste, Ja. En, en, en afwisselend afwisselende mij, maar ik was altijd nogal een beetje, ja, hoe moet ik zeggen, ik, met trainers, ja, net zoals met, met andere mensen, dan, als ik op een gegeven moment denk blikskater, en, dan, dan, dan, dan ging ik ook met mijn kop tegenin, weet je wel, dan ja. zei ik nou, kijk het maar hoor, ja. zet me maar in tweede, zei ik dan, he. zet me ja. maar in tweede joh, ja. ik, ik ga geen zelf staan, verrek man, dat doe ik niet. Ik wil alleen maar in het tweede gezet. Ik heb toen een keer met meegen die gooide me er toen naast. En dat was Gijs Hunestein. Ja. Die was coach bij hun. En toen zette hij me en Maar Op de training, donderdag, ik zeg. Ik zeg moest Gijs zeggen, nou we moeten. We vanavond bespreken. Na de wedstrijd, donderdag zelf, voor de, voor de wedstrijd van zaterdag de bespreking. Ik zeg, joh, ik ga helemaal niet mee, want ik weet zeker dat ik ernaast sta. Hij zegt, Gijs, dat is helemaal niet waar. Ik zeg, ik ga niet mee. Je bent die bespreking verrek maar. Zet hem maar in tweede, ik ga niet mee. En Gijs zoekt. Nou, toen kwam het terug. Wie stond ernaast? Jan Vlins. Ik zei, Hé? Hey, ik zeg het toch, Gijs? Ik zeg: Drent die zet hem toen naast die kloot. Die. die, die, <laughs> die was Geweldig. En, die, en, die, en toen op een gegeven moment. Nou, dat was om het wedstrijd. Daar gaat het om. Jij zegt wie was je concurrent? Wim Leven was heel technisch voetbal. Ik kon goede bal geven. Maar Wim was zo bang als een wezel. Als je als maar een keer een goede opvling gaf, of je ik praat eigenlijk een beetje onbeschoft, als ik nou zo. Nee hoor. Nee, valt voor mij. Het is zijde, weet dat van Wim dat Wim, die, als het in een wedstrijd was en hij zet hem goed op zijn barst, nou, dan, dan, dan was Wim nergens. Ja, dat was nergens. Nou, het is, dat is met bepaalde spelers, die kunnen hartstikke goed voetballen. Ik, ik, heb, ik heb een keer met hem gezaalvoetbald. Oh, oh ja. Wat ja. een heerlijke zaalvoetbal. Ja, precies. Dat was, dat oh, precies, technisch zo goed. Precies. Oh, oh man, precies. heerlijk. Ja. Daar heb je het. En dat is. Ja. Jij bent nou over zaalvoetbal. Ja. Nou, ik heb toen die tijd bij de dwarsliggers geweest. Ik ben een dwarsligger. Ja, dat, en dan, wij met Gijs <laughs> ik <laughs> En met de oude Dijkhuizen. Gerrit zijn vader. Zeiden Nou, wij gaan een, een, een, een, een voetbalclub op de dwarsliggers. Ja. Want die had de top 40. Zat dus Jan Doijwaard bij. En uh, al die, die, die, die mannen, weet je wel. Ja. En die zeiden we: Nou, jongens, ja, wij zijn de beste. Ja. En Wim Schuur stond bij ons in de kool ja en, en Johan van Beek en die alle wijkwolken met de dwarsliggers, ze kregen allemaal klap van ons. Want we vlogen erop joh, we vlogen erop ja. en dan was die, scheid, die, die, die, die scheidser, die Doppenberg, weet je wel? Ja. Die, die was ook een zaalvoetbalscheidser, maar nou, die kon eigenlijk hè, af en toe gewoon niet in de hand maken, houden. Maar toen werden wij, van, eh, wij werden kampioen van, eh, van het, die afdeling, want, ja. was Ties Kleefman die, die, ja. die hadden toen maar opgericht geloof ik maar niet. Ja, ja. En toen werden wij met, met die, al die houthakers zeg maar, zoals ja. ze zeggen. Ja. Nou, wij, wij speelden iedereen, ze kregen iedereen kregen klap van ons. Ja, wij, Want... ik zat natuurlijk bij Bordkrijt. Oh ja, bent ja, ja, bij Bordkrijt? Oh ja, Wim ook, win ook. Dat was ook een goede zaak. Ja. ja, ja. ja, ja. Ook een technisch mannetje, ja. weet ik, die, die beiden weten. Ja, maar, ik ja. Jan. Jan en Wim, daar heb ik ook ja. mee gevoetbald. Ja, die staan ook nog op die foto ja, van joh. 1963. Tuurlijk, dat weet Man, ik. Ik ben echt ik, vanaf. Eh, waar, ik, ik, ik gaf me op. Ja. Tien jaar later. Ja. Jij, jij zeg ja. maar. Dus oh, 1953 jij. Ja. Ik, in, nee, ik in, 1960. Ja. Zeven jaar later, zeg maar. Weet je Toen was ik tien. En, en toen volgde ik DVS altijd. Toen stond Van der Laan. Ja. Arie Van der Laan. In de spits. Ja. ja. ja. Arie Van der Laan. Ja. ja. Wat is dat nou joh? Oh. Ik dacht in mijn anga politie. Die ja. <laughs> nee. moet, moet erin draaien. Ja. Ja, dat klopt, want die Arie van der Laan die zat toen ja. en die is ook nog een begeleider geweest, dat weet ik nog. Ja. Die was uh, van ons toen, toen die tijd, Arie met die, die bos zijn kop. Ja. Dat was een, een hele bonkige spits. die ja. zat kort aan de bal ja. hè, en die, die klapte erop hoor. Ja, dat was toen nog vierde klas hè, DVS? Ja, dat kan wel ja. En jullie werden kampioen in 1963, toen ja. de derde klas. Ja. Nou, je hebt natuurlijk wel mooie tijden meegemaakt, of niet? Ja, joh. Die, en, en, die derbies tegen SSC putten, dat weet ik nog wel. Met die oude douche als grins, echt, oh, joh! zo gemeen Va als, uh, ja. als Nee, heet. maar toen ben, ik, toen ben ik, Tony van Malenstein, die is geloof ik nu overleden. En is, wees, ik dan ging wel eens naar SSC kijken en die zat altijd in het hokje daar een kaartje te verkopen. En dan zei ze altijd tegen mij, Jan daar heb je je vriend. Ik zeg, ik heb heel weinig vrienden. <laughs> ik zeg maar, hij heeft me nooit meer aangekeken. <hij> Of die, die heb ik toen, dat was toen die wedstrijd, SEC-DWS, ja. nou op het oude Schoonderbeekveld, waar het feestrein was daar, ja. voor in Putten, ja. dat weet jij misschien ja. niet meer. Ja zeker, dat weet je wel of was maar één veld, ja, er zat dat helemaal ik. geen gras meer op, zowat. Ja. Ja. En dan van die betonnen paaltjes met ijzerdraad er langs heen. Ja. Nou, je zou op de basten vallen. Ja. En ik, ik boog altijd nogal door, ja. Omdat ik eenmaal de gang te pakken, dan trok ik ook niet terug. Ja. En dat geeft allemaal niets. En je was natuurlijk bekend om je verwoestende linker hè? Ja precies! Godverdorie en... die ballen de kruising in uh, jagen. En Hier. toen, toen, toen, toen, toen uh, speelde Wim Campos, die heeft ook de laatere BSC, de Epi Campos de vader hè? Ja. Wim weet je wel, die bij ons aan de tellen te weg. Woont, ja. Ja. Die voelde toen bij DVS niet wel in de spits. En wij maken 1-0. En ehm... Uh, nou, en dat was een rode scheidsrechter. Die, die, die mocht mij ook niet zo, want ik had altijd een grote bek. En ik zei, pup me al die man tikkie, tikkie, tikkie, tikkie, tikkie. Ik, ik, ik eiste de bal op. Ik, ik, ik kom op met die bal, weet je wel. Ja, ja. Nee, de heus niet deden van om, om flink te doen. Nee. Maar dat zat gewoon in me. Ja. Dat zat gewoon in me. Ja. En daar, ik, ik was niet zo technisch, maar ik, eh, iemand die bijvoorbeeld. Eh, Later, toen, ik dan, toen werd ik een beetje grijs en zei je, is die oude ouder er niet bij, weet je wel? Ja. En, en nee, zulke dingen. En, je hebt gevoetbald tot je dertigste? Nee, Zo tot de 28 geloof ik, in 27, 28, 28, 28, ja. 28 jaar. Ik ja, was, toen, was toen oud. Toen moest, <laughs> toen, <laughs> nu, nu zijn ze 35. Toen moest 25. ik ophouden, Toen moest ik dan ophouden. je mag niet meer voetballen. Ja. Toen brak ik mijn poot, dus mijn oh, vader God, zei, het ja. is afgelopen met jou. Ja. Nou, toen was ik al getrouwd. Kijk zo, zoveel eerbied had ik voor mijn vader en moeder. Ja. Nee. maar helemaal, helemaal top. Nee, maar zo is het. Ja. En, en, en, en, en ik, ik kreeg alles tegen. Ja. Nou ja, dat heb ik nu op het nog van de boel mensen. Want ik... Ik, ik, ik ben eigenlijk, te, wat ik je nou vertel, mijn kindertje, pa, doe het maar niet. Want jij bent nog vlot met je mond en je zegt soms sommige dingen, ja. daar krijg je later spijt van. Ja. En dat wil ik ook niet. Heb je niet. daar wel eens spijt van? Jawel. Ja, dat, dat je, je, dat spijt je spijt weet je, weer ja. loopt, loopt de kanker op die tribune. Ja. Weet je wel. Van ja. ja. Ja. Speel die bal nou niet ja. terug. of, of ja. Ja. Ga naar dat, voren, naar ja. voren. Ja. ja. Dat, dat, ja. Maar daar heb ik spijt van. Maar ik, weet je wat het is? Piet. Ja. Ik, wil, uh, ik, ik kan heel slecht tegen me verliezen. Al is het. Ik ben gisteren aan het wezen. Kl Klavias hier bij of hier al. Ja. Bij Westerkerk zitten wij nou. Ja. Met een clubje. Ja. En dan zitten er een paar. Ja, je zo dom te kaarten. En, en dan vreet ik mij op. En dan zeg ik. Jong man, man, hier zo, ja, Oh ja, hier zijn we gisteren aan het geweest. Ja. Ja. Ik zeg, hoe kun je dat zo doen, jouw kloot? <laughs> je, dan zit je blub, Ja, kijk een kaart. Ik, ik sta hier voor niks boven. <laughs> en, en, nee, dat is zo. Ja. En, en dat zijn dingen, daar ben ik te, te vlot mee met het te zeggen van... Ja. Uh, ja. Ja, dat, ja, ik, ik, ik ja. ben op kegelen geweest, met kokje en met, met al die nieuws. Ja, maar nieuws. Dat, zit, dat zit gewoon in je. Ja, en ik doe het niet expres hoor. Nee, nee, nee, ik, dat ik ik niet Ik ga al niet iemand ah, zeggen van, ja, jij bent dit, jij bent dat. Nee, de wil om te winnen, wat jij zegt, ja. pas zei je van, ze hebben ervoor gewerkt. Ja. Nou, daar kan ik me bij neerleggen. Ja. Als de mensen erop klappen ja. en zeggen, joh, hier zijn we. Ja, absoluut. En wat, weet je wat heel belangrijk is, wat het is net zo over Bert Wouders. Ja. Hè? Maar het is heel belangrijk. Wat is, de basis is conditie in je barst hebben. Ja. He, inzet tonen. Ja, He, en dan kun je iets tegen. Je kunt een balletje in je nek leggen. Je ja. kunt er 30 keer de bal houden. Ja. Maar uiteindelijk is de, de, de, de basis. is ja, Conditie. Dat is het eerste wat Erik ten Hag uh, doet. Hè? Precies. Wat hij bij Ajax heeft gedaan. Daardoor precies. heeft hij Ajax heel groot gemaakt. Precies. En wat hij nu bij Manchester United doet. Die jongens zijn zo precies. fit als een hoentje. En pas dan kun je opbrengen om constant te storen. Te gaan, man. Ja, precies. Je ja, ja. ziet het dan aan bij Feyenoord. Nou. Het is uiteindelijk nou de laatste keer. Gelijk, wat er nou gebeurt is. Dat, ja. dat is niet goed. Uiteindelijk ik denk ik, Arjen Slot. Of hey, die trainer. Ja, van, ja Slot. Ja, ja, die was eigenlijk ook een beetje. die, die, die raakte er eigenlijk ook zo wat van streek van ja. wat er gebeurde. Ja. afgelopen, En hoe spelers nou elkaar irriteren met ja. de koppen tegen elkaar ja, en, nou, en elkaar pakken. Nou, vroeger gaf je een opscholemeter. Ja. Maar nu is het eh, elkaar aan de kleren trekken, neertrekken. Ja. En nou, het was toch helemaal gefrustreerd eh, afgelopen zondag. Ja, absoluut, absoluut. Het, het heeft eigenlijk niks meer met voetbal te maken. Ja. Ze waren allemaal zo gestrest, ja. het leek nergens op. Nee, dat leek nergens op. Nergens op. Dat is toch nee. zo? Ja, ja absoluut. absoluut. Heb je helemaal gelijk. Oh, god, die Magnolia's die zijn toch nog weer een beetje aangetast door de vorsten. Dat ja. heb je altijd hè. Ja, ja, ja. Hé, <laughs> hey, uh, Jan, noem eens een paar uh, fantastische voetballers waar jij mee gespeeld hebt. Wat, wat volgens jou toch wel ongeveer de beste van DVS is. Nou, ik, ik wil eigenlijk beginnen met uh, Jan Dooi, waar denkt ook dat hij voetballen kan. maar... <laughs> Dat is altijd de beste. Ja, die doeiwaarden die ja, dachten ja, altijd dat waar. ze de allerbeste. Bruc ja. ook, weet je wel. De... Ik, het is jammer voor Jan dat hij uh, eigenlijk hij nooit verder uh, hoger op kwam bij de BSC Utrecht. geloof hebben ze bouwen en toen hebben we, maar ja. ja. Uh, de, uh, wat bleek. Jan was een beetje te traag. Voetbaltechnisch en alles. is die geweldige voetballer. Ja. Maar uh, is Jan ook nooit geworden? Goeie middenvelder. Ja, nou nee, goede laatste man. Ja, hij kon dirigeren. Ja? En Jaap Tempel die stond toen achter mijn tijd. En ik heb Jaap is pas overleden. Ja. En daar heb ik veel verdriet van. Dat vind ik ja. Heel, ja. heel erg, want die kwam ja. vaak bij mij. Ja. En Jaap was nog wel een beetje zwaarmoedig het laatst. En, maar uh, ik geloof dat hij nou. Uh, Veilig bij de Heer is. Ja. En dat, uh, dat vind ik heel mooi, want ja. ik heb nog gesprekken met hem gehad en Gerry en ik ook. Ja. Ik, ik heb er eigenlijk verdriet van dat hij ja. weg is. Ja. Hij kwam elke zondag aan ik een bakje dat. doen. Ja. En we hebben het ook wel eens over jou gehad. En ik zei Piet, nou, die, dat is eigenlijk ook mijn vriend niet. Die heb ik ook wel eens gedaan. Die zegt tegen Jan: jij ja, je bent altijd negatief. Je hebt altijd dingen. en ik, zeg, ik ben niet negatief. Ik, eh, ik, ik neem ook een voorbeeld aan Aardgozen Goose. Goze is ook zo van een ja. Die wil ook niet verliezen. Nee, zeker niet. En ik ook niet. En, en, en, en ik ga niet jongens uitschelden van dit of dat, ja. maar ik, je kunt wel zeggen als er een bal ingegooid wordt en de jongens staan te kijken, zeg eis die bal op, ja. uh, bied je eigen aan. Ja. Uh, uh, dat moet er wezen. Ja. En, en, en daar heb ik vrede mee. Ja, absoluut. Dat is toch zo? Dat, ja. en, en, dat zie je nou bij Feyenoord, wat die slots ervan gemaakt hebben. Ja. Die jongens die werken als paarden. Ja, hey? nou, en en, en, en dat kan een heleboel voorbeelden. En, en dat heeft hij erin gebracht. Ja, dat klopt. Zo is het toch? Ja, dat klopt. klopt, klopt. Nou, Jan Dooijwaard zei je. Ja, oh ja, Jan Dooijwaard. Nou, Jan uh, uh, was ook wel een goede voetballer. Daar zeg ik helemaal niks van. Ja. En uh, nou, toen die tijd heb ik met uh, Bettes en Betis. Met Gijs... Gijs uh, Bertens was heel jong, hè, toen die, Betis, die ja. het ja, eerste ja. 15 of 16? Ja. ja. En Bettis heeft geweldig gedaan. Die heeft, dat was net een Gert Muller met zijn kont er altijd in. Ja. Draaien. En dat zie je nou niet meer. Een echte spits. Ja. Die een balletje aan kon nemen. Ja. Die zo twee, drie man pakte. Ja. Recht op de ging Dat een beetje zo'n Gert Muller. Ja, zo'n Gert Muller. Dat was hem. Ja. Dat ja. was hij. Die, die, die, die, die had die gaven en die was bij... Herman met... of zei dan weer van, zijn we er toch in getuigen? Ja, precies, ja, ja. precies. Ja, dat nou, en, de, de, en die konden met Gijs Nimmerdor, mm -hmm. he, die, die vonden elkaar ook brindelings. Ja. En dat was echt, een, toen die tijd ja. hadden wij ook een, een, een elftal met jongens technisch voetballen, maar ook met werkers. Ja. He, met Eppie de, de Ridder en met, en met Wim Schenk en noem maar ja. op die man. Ja. Weet ja. je wel? Ja. Dat was, dat, en? Dat zijn jongens goed voor de balans, hè? Precies. Die, die, die harde werkers. Dat precies. Was, toen, toen Nederland Europees kampioen was, had je ook zo'n belly van Aalen. Die had je ook gewoon hard ja. nodig, weet precies. je precies. Derry. Precies. <laughs> en dat, ja. de, maar dat waren jongens. En dat mis je nou soms in elfen. Denk je, joh, dat waren persoonlijkheden. Die ja. konden een wedstrijd naar uit hun hand zetten. Ja. Weet je wel? Ja. En, ja. En, en, en, en, en, en dat. dat dat, dat mis je nou een heleboel. Net als Van Halen, een noemer op, een kruif die kon er gewoon. Dat waren natuurlijk talenten. Maar bij ons, toen die tijd, waren dat jongen, ook jongens die, die een balletje konden vasthouden. En, en dat ja. was met Betters ook het geval. Oh. En, en, en met Gijs Nimmerdor ook, die kon ja. dat ook. Ja. en Kees Sterk was uh, En de, Kees Sterk was ook een hele sterke. Daar heb ik eigenlijk weinig Ik heb er donder. al mee gevoetbald. Maar toen. De, toen bij de WIB Hamstra uh, voetballen. Ja. Uh, Bettens is is jaar of ja, 86 of 87. Ja. die is wel uh, een stukje ouder als mij. Dat is ook een jaar of 6, 7. Ja, dat klopt. En Gijs Hurenstein net, Gijs net ook, was een, een harde werker. Die klapte erop hè? Ja. En, die, die, die, die, die, en die deed net dat hij gek was. Dan stond hij met zijn kop te schudden <laughs> en, en zei hij, ik heb helemaal niks gedaan. Maar die trap die wel voor je flikker. <laughs> Nee, zo, zo. En dan zat hij zo heel dom te kijken. Ja, ik kan het niet voor niks gespeeld, hoor. Dan ja. krijg je dat met die mensen, die denken ja. dat ze ook wat zijn, maar die zijn nooit verder weg geweest. Ja, precies. Als hij s'avonds, naar kwamen we zo bij Hamstra vandaan, dan zaten we daar in de boerderij. En dan zaten we met Hoogland daar. En de wedstrijd bespreking. Ja. Nou, en, en, en dan zei hij, nou, ik moest al een worst meenemen. En Wim van Leeuwen, gebak. En dan zat er nog een beetje de super daarbij en weet je wel, ja, dat was gastikke mooi joh. Ja, maar die kon alles tegen elkaar zeggen, ja. want als jij bijvoorbeeld naar de wedstrijd dan zei ik man geef die bal eens een keer af tegen Bertens of Gijs, Gijs neemt door. Ja. Je had al die, als, ze, als, ze, als ze hem niet meer doorheen konden dan gaf, kon jij die bal krijgen. Toen ja. zei ik een keer, ik zeg man geef die bal eens een keer af ja. en we liepen het veld af en dan zegt de trainer zegt hij, hey, wie is er nou eigenlijk trainer, jij of ik? Ik zeg mag ik wat zeggen of niet? En dan zat hij zo aan te kijken. <lacht> nee. Maar dat kon je dan tegen elkaar zeggen. Ja, dan kon je zeggen tegen elkaar, je moest luisteren. Ja. Ja. En dat moet je nou zeggen. Ja. Moet jij tegen jongens zeggen die, die, die van hen zeggen, ja joh, dat kan toch niet? Ja. Maar wij gingen keer tegen elkaar. Ik heb het pas nog met die jongens hier in Harderwijk, met Benny Frommelen, met, met Jootje de Lange en Cura. Ja. Nou, dat, dat was altijd het opklappen. Ja. En, en, ja. en, en, en, en, en laat het iets minder voetbalgeweest trager Ik heb je ook nog wel eens contact met die jongens van uh, VVOG. Ja, joh. Ja? Om de 14 dagen ga ik daar nog. Ja, je Want gaat ze, ook tot kijken. Ze zeggen: Jij bent een overloper, je bent een vocht. Ik zeg: Helemaal niet. Ik zeg: maar Ik hou er maar, ik hoop dat het vocht erin blijft. Ja. Dat hoort toch zo? Ja. Ja, want als we als DWS voor, eh, verloren hebben ze, oh ja, maar volg, heb hebben ook verloren. Wat een gelul is dat zeg. Ja. Ja, dit vind ik gewoon gelul. Jij ja. moet winnen. Ja, dat vind ik ook. Hé, hey, en uh, God, wat ook bekend was van jou, dat was uh, dat je naar de uitwetsrijden ging en dan, uh, en dan had je wel eens wat snelheidsovertreding, of niet? Oh ja, oh god ja, toen ik twee keer een bekeuring. Een ACV toen, de heenweg en terug. de terugweg. kwam de man en ik kreeg een bekeuring van 200 zoveel euro en toen nog eentje erachteraan. Ja? Toen kwam thuis had ik betaald. Ik zei: Man, ik heb hem al betaald. Ja, ze me op de terugweg, hij ook veel te hard gereden. Dan was er bij Hogeveen daar. Oh, oh, oh. En toen kwam de politie me Ja. En toen zei ik: zei, Nou geef ik nog een keer extra gas, kan mij dat verrekken. Ja. De... Ik heb toch een bekeuring gehad. Geweldig, geweldig, geweldig. Zo, we zijn er alweer. Wat is dat weer gebeurd? Het is niet te geloven, het is, uh, het is gebeurd. Oh god, no. je hebt, nou. Je hebt, je hebt nauwelijks gekke dingen gezegd. Ja! Hé. Hey. <laughs> Prima. Nou, ik vind de, ik vond het leuke, heel leuk. De, ja, daarom. Ja, geweldig. En, heerlijk, uh, die verhalen van vroeger. Ja, dat is toch man. leuk, joh. En ja. ik denk nog vaak aan terug. Het ja. is gewoon zo. Ja. En je hebt allemaal wel eens met, met iedereen. Ja. Maar je moet proberen alles goed te houden met elkaar. Ja. Ja. En ik kan wel eens een keer Pieter zijn of een ja. klootzaak. Ja. Maar aan de andere kant meen ik niet. Want de, de jongens zijn een paar, let nou maar op, dat zeg ik tegen mijn eigen kinderen ook eens: Nou, dan bekijk je toch? Ja. En je hebt nou net de foto gezien hoe die gaan. Nou. Je ja, hebt zulke kinderen ja, leuk. Dan denk mag ik trots op wezen. Ja, zeker. Zo is het toch? Ja, absoluut. Dat is het, zo, maar je ja. blij, dat, blij dat je die hebt. Ja. Nee, en, en, ja en, en, mijn, en mijn kleinkinderen ook. Je hebt een heerlijk gezin. Ja, nee, zo, zo is het. Ja. En daar dan moet je ook dankbaar om mee. Ja, en zeker. ik heb een ideale vrouw. Ja, dat dacht zo, ik. Heb he? jij toch ook, je hebt maar er dan dan dan dan even knoppen. <laughs> heb knop nog. Ja. Ja. Die is ook toen, toen, die, toen die tijd ook nog wel. Et, die zat die zat volgens mij ook nog penningmeester en ja, zo. Ja, weet ik In bestuur en zo. Nou, uh, hey Jan, je maakt hem het, uh, het was mij uh, zeer aangenaam. Yeah. Het komt denk ik over een weekje of zo. Nee, nee, maar ga, maar gaat het dan op dan? Moet je het eerst nog even zien? Ja, maar voor? ik geloof jou wel. Nee, nee, weer... nee dat komt wel goed. Dat, da dat komt yeah. wel goed. Je hebt niks geks gezegd. Eh? Nee? <laughs> nee. Nee, maar. maar uh, Waar kan ik dat dan op kijken dan? Want uh, ik, Jankje liet het laatst me zien, ja. toen ook voor niemand. Ja. Uh, dat, dat, uh, Via YouTube, hè? Oh. YouTube en dan uh, Apenstaatje DVS en dan, oh. dan, dan kom je er vanzelf op. Oh ja. Je, kijk je ook wel eens uh, livestream of niet? Jawel. Nee ik, de, nee. ik ben met dat betreft, ik heb helemaal geen telefoon, niks. Die gemeen, ja, ik die heb gemeen. helemaal niks. Ja. Ja. He? Scher, als ik wegga en ze zegt, ze... Waar, waar, ik, ik, ik, ik. Ze kan mij niet bellen, niks. Ja. Nee, maar dat komt wel voor elkaar. En anders weten je zoons het wel. Ja, o oh ja. Hey, eh, ja. dank <laughs> hè. Groetjes, hè. Jongen, jongen, jongen, jongen, Dat is toch wel uniek hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.